leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Vmbo GT adreskunde examen 2018 tijdvak 1 vraag 31. Bekijk bron 30. Er staan drie leeftijdsgroepen in bron 30 aangegeven die vervangen zijn door de cijfers 1, 2 en 3. De leeftijdsgroepen 20 tot 45 jaar en 65 tot 80 jaar, die zijn al aangegeven. En de vraag is nu, waar staan de cijfers 1, 2 en 3 uit bron 30 juist bij de andere drie leeftijdsgroepen? Dus met andere woorden, hier staan zes combinaties van verklaringen voor de cijfers 1, 2 en 3 in deze bron. Die gaat over de leeftijdssamenstelling van de bevolking van Nederland in de periode 1900. 2012, nou een hele mond vol, laten we eerst even rustig op ons gemak kijken welke informatie je nodig hebt om deze vraag te kunnen beantwoorden. Je zult kennis moeten hebben van de begrippen ontgroening en vergrijzing en hoe deze ontwikkelingen zich voordoen in Nederland. We gaan daar dadelijk even naar kijken. Vervolgens zul je de vaardigheid moeten bezitten om een conclusie te trekken uit een grafiek met een legenda. Dus dat is deze. En je zult ook bepaalde situaties moeten kunnen herkennen in een grafiek. Laten we eerst even gaan kijken naar dit uh, op het oog ingewikkelde schema. Maar iedereen die al uh, aardenskunde heeft vervolgd, die weet dat hier het demografisch transitiemodel te zien is. Dit gaat namelijk over de bevolkingsontwikkeling van verschillende landen uh, gedurende de tijd. En aan de hand van economische ontwikkeling. Hier zitten arme landen, hier zitten rijke landen. En uh, we zien dat Nederland uh, tussen fase 4 en fase 5 zit. En dat betekent dat Nederland een relatief laag geboortecijfer heeft. En ook een laag sterftecijfer. Daardoor zit er een klein verschil tussen de geboortes en de sterftes. En dat betekent dat de bevolking zomaar langzaam groeit. Maar Nederland zit ook nog in de buurt van fase 5. Uiteindelijk zal het zo zijn dat het sterftecijfer ongeveer gelijk blijft, maar het geboortecijfer nog verder gaat dalen. En dan krijg je de situatie dat het aantal sterftes, het aantal geboortes zal gaan overstijgen en dat je dus in Nederland een sterfteoverschot krijgt. Laten we eens even teruggaan naar de vraag. Drie leeftijdsgroepen, welke leeftijdscategorie hoort erbij? Als eerste is het belangrijk dat je weet hoe de globale groei van de Nederlandse bevolking eruit ziet. Zoals je al zag net, zit Nederland in fase 4, zijn we op weg naar fase 5. En dat betekent dat er in Nederland sprake is van ontgroening. Door een laag geboortecijfer is het aandeel jongeren in de totale bevolking kleiner. De vergrijzing is in Nederland ook erg hoog. Door een laag sterftecijfer blijven mensen langer leven en zijn er dus meer ouderen. En die ontwikkeling die zet zich door. Namelijk het aandeel jongeren zal steeds verder afnemen, dat is een dalende trend. En het aandeel ouderen zal stijgen, dat is een stijgende trend. Als we dan in deze grafiek gaan kijken, dan zien we dat bij de cijfers 1, 2 en 3 alleen bij cijfer 2 sprake is van een dalende trend. Een dalende trend duidt er dus op dat er minder mensen zullen zijn van die groep. En de enige groep bij wie dat is, dat is bij de categorie 0 tot 20-jarigen. Lijn nummer 2, dat is dus de groep 0 tot 20-jarigen, waarmee je dus antwoord C en D alvast overhoudt als goede antwoordmogelijkheden. A en B, E en F kun je gewoon wegstrepen. Doen we niks van mee. Streep ook gewoon op je examen, dat maakt het overzichtelijker. Je mag het boekje gewoon houden, hoef je niet terug in te leveren. Eh, alles wat je maar kan helpen om een goed antwoord te vinden. Goed, dan is dus de vraag, lijn 1 en lijn 3. Welke horen bij de juiste groepen? Als we gaan kijken naar de hoogte van deze lijnen, want hier staat namelijk het percentage, dan zien we dat de groep die hoort bij cijfer 1 het grootst vertegenwoordig, vertegenwoordigd is, namelijk 30% van de Nederlandse bevolking. Groep nummer 3 die is voor, nou wat zullen we zeggen, 4% vertegenwoordigd binnen de Nederlandse bevolking. Nou, dan is het dus logisch. Dat de kleinste groep ook meteen de oudste mensen betreft. Als je even teruggaat naar de bevolkingsopbouw van Nederland. Denk even aan die ui-vorm die je ook in je tekstboek hebt gezien. Dan zul je zien dat hoe hoger je komt in de leeftijdscategorieën, hoe meer mensen er zijn. Dus dat betekent dat cijfer 3, lijn 3, die hoort bij de kleinste groep mensen van deze twee. En dat is de groep van 80 jaar en ouder. Dus lijn 3 hoort bij de groep 80 jaar en ouder. En lijn 1, blijft er nog maar één over, die hoort bij de groep 45 tot 65. En Zij zijn bijna de grootste groep straks in Nederland. Hè. Zij gaan deze groep ook overtreffen. Zo zie je dus dat je met globale kennis van de bevolkingsontwikkeling van Nederland in staat zou moeten zijn om deze vraag te kunnen beantwoorden. Lees de vraag op je gemak, kijk rustig en vertrouw op de kennis die je hebt op het moment dat je aan een examen begint.